Ik uh, hoorde net al een kniffeltje, maar wat is Sculptra, Rogier? Oké, okay, nou, Sculptra is een, uh, ik vind het zelf een heel prettig product. Ja. Uh, ik ge gebruik er de, veel van de cosmetische artsen, er zijn er niet zo heel veel die het gebruiken. Ik, okay. Er zijn er ongeveer dertig ja. uh, die het gebruiken. Nou, dat heeft gedeeltelijk mee te maken met het gebruiksgemak, want je moet het voorbereiden. En, uh, uh, maar ik vind het een heel prettig product. Ik zal het je zo uitleggen. Heel goed. Uh, het is een... Uh, een product op basis van polymelkzuur en dat moeten we oplossen met NACL, met water. Yeah. En, uh, nou, en daarna spuiten we het in. Het zorgt ervoor het is weer een biostimulator yeah. en, en, uh, en het zorgt ervoor dat het collageen wordt opgebouwd. Het nou, grote voordeel van Sculptra is is dat het, uh, nou het is ook wel weer een nadeel, het is niet een direct effect, maar doordat Sculptra heel langzaam gaat, heeft niemand door wat je wat, wat gedaan hebt. Daarnaast houdt het heel lang aan, drie jaar, en het derde is, is, vind ik zelf, dat Sculptra in zo'n flacon staat voor ongeveer meestal twee tot drie spuiten hier rondzuur. Ja. Dat vind ik best veel. Ja. En, dus ik vind het ook prijstechnisch. Een, goed product. een goed product. goed product. Oké. Okay. En ja. uh, wat zijn de mogelijkheden? Dus rimpeltjes, denk ik dan, als ik dit hoor dat het... Uh... De mogelijkheden? Ja, de mogelijkheden zijn, uh, nou met name volume. Volume, oké. Okay. Volume, uh, kaaklijn, jukbeenderen, uh, Bijna slapen. alles. Nee, ja. maar je kan het niet onder de ogen gebruiken en je kunt het ook niet in de lippen gebruiken. Oké. Okay. En ja. mensen die het wel gaan gebruiken, wat kunnen die daarvan verwachten? Nou, gewoon een resu langdurig resultaat. Uh, die, uh, ja, toch best wel stevig. Ja, ja veel volume uh, oplevert. Precies. Oké, okay, duidelijk. Ik ga hem even samenvatten. Prima. Want de Sculptra is een heel fijn product die um, dus als filler ook gebruikt kan worden, ingespoten kan worden en die uh, met name voor volume eigenlijk gaat zorgen. Dat is het. Ja, dat toch? is het. ja yeah. Absoluut.